Zo, <laughs> lieve lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zijn we weer? Kijk eens naar de rond. Bos. Yes, we zijn weer in het bos geweest. Lekker hardlopen. lopen. Heerlijk. Eerste rondje was wat lastig. Ik voelde wel lastig aan, natuurlijk al twee weken geleden dat ik daar geweest ben. Oeh, en dan krijg je die vervelende zon weer. Maar goed, uh, dat even terzijde. Uh, ja, je ziet het op zich, zonnetje, nou zeg vervelend omdat het met opname uh, uh, een beetje vervelend is. Maar, qua weer, perfecto, perfecto. Het was lekker. Niet te koud, niet te warm. Het begint natuurlijk wel. Nou, je ziet dat ik heb uh, gewoon uh, korte mouwen. Blote beentjes. Uh, ik heb hier wel een, een, een thermometer onder zitten. Dat is een hemdje. Dus uh, het is niet uh, dat ik helemaal uh, uh, niks eronder aan heb. Ik heb wel een uh, klein thermo, ja, thermohempje aan. Uh, ja, ik was wel op zoek naar de thermo met lange mouwen. Die kon ik niet vinden. Ik denk nou goed, uh, dan maar zo. En uiteindelijk, uh, ja, het eerste rondje is dan altijd even lastig, want dan voel je toch wel even een beetje de kou en, uh, en de handen. En een klein beetje aan de armen, maar ja, na verloop van tijd dan word je toch wel zelf warm. En dan, uh, ja, dan, dan gaat het goed. Dan komt die WD uh, goed op gang. En dan, uh, dan merk ik er echt niet zoveel. Tenminste, ik heb daar niet zo heel erg veel last van. Nu. dat, dat... <coughs> <Zeg maar> op, <coughs> op latere leeftijd misschien een, een, een, een negatief gevolg kan hebben, maar uh... jammer dan. Uh, nee, het ging eigenlijk, uh, eigenlijk best lekker moet ik zeggen. Dus uh, dat was eigenlijk best prima. Oh, die zon die staat altijd weer zo verkeerd. Wat we, we moet ik eraan doen? Wat moet je eraan doen? Ja, zo schaduw krijgen. Anders rijden. Nee, ik kan niet anders rijden. Ik moet naar huis. Of tenminste, ik ga nog even naar de fitness. Dus ik kan niet anders rijden. Sowieso is het een gedeelte van de route om naar huis te rijden. Maar ik ga ook nu naar de fitness. Dus... Jammer. Ik uh, werk gewoon met de camera van de telefoon. Dus uh, ja... Uh, dan heb je dit. Ik heb, ik heb geen, geen camera met, uh, met uh, lens en kapjes en uh, met en zo. En, uh, die instellingen dat, dat gaat allemaal niet. Oei, uh, opschat. Ja. Uh, goed, het is wat het is. Zonnetje. Dat is in ieder geval wel fijn. Nou, straks weer naar het voetballen. Dat is gewoonlijk. Ik zet er mij even niks over. Dat heb ik heb misschien al genoeg gezegd. We zullen kijken wat vandaag gaat worden. Dus uh, ja, Sinterklaas en Tocht en de Graaf vandaag ook nog. Maar daar kunnen niet in. En dat hoeft ook niet in. Gisteravond uh, gisteren nog, uh, nog in Zolle geweest. Was het is wel leuk in Zwolle. Samanta Steenwerk gezien. <coughs> Bovielen ook gezien. Uh, het is ook wel een uh, leuk, uh, leuk feestje. Niet te veel over zeggen. Nou, misschien, misschien heb ik misschien al mijn scheep genoeg gezegd. Voor de oplettende luisteraar heb ik het al een beetje gezegd. Het is een bepaald feest in Zwolle. Wat was er gisteren al in de zon? Het ja, was. Uh... Ja, Die was lang. Heeft uh, verschillende mensen zien. nog op. Lopen. En dan heb ik de band weer gewoon om kunnen doen. Uh, dus ja, dan kun je weer lekker naar buiten. Ik heb het toch wel gemist. Ik moet wel vanmorgen echt wel zoiets hebben van: oh ja, uh, naar het bos lekker. Maar dan kun je dus de, de, de, de, de goede thermo op dat moment niet vinden die je eigenlijk wil, die ik aan wil doen. En dan is dat. Dat best lastig, want dan, dan ga je eigenlijk al met, uh, met het idee uh, hardlopen dat je, uh, je zorg dat je zakjes niet nie, nie voor elkaar hebt. Dus je lange termo niet, heeft je lange broek die ik uh, recent gekocht heb. Ik, ik weet niet, we hij is gewassen, maar ik kan hem in één keer nergens meer vinden. Dus ik verwacht dat men van toevallig boven bij mijn zoon bij de was heeft gelegd. De gedachte van, uh, oh ja. Die is er misschien van Oh joh. We lopen toch de kleuteren. Oh, ho, ho. Heerlijk. Yo. En hij staat in het vak. Goed zo. Daar zijn we dan. Nou, bij de fitness. Gaan we nog eventjes een uh, rondje fitness doen. En dan. Uh... Is het klaar voor vandaag. Oh nee. Toe. Uh, dus ik zeg uh, uh, bij deze uh, de groeten tot de volgende keer. Nou heb je deze o, uh, heb je deze vlog uh, uh, leuk gevonden of zoals andere vloggen. en uh, vind je het uh, verder leuk om te kijken, Doe even een duimpje omhoog, even abonneren op de kanaal. Ja, dan komen we misschien ooit een keer goed. Ik zou zeggen tot de volgende keer. En dan zeg ik altijd met hele korte. Ciao.